De namens Amersfoort is dit MKB in de picture. Welkom bij MKB in the picture. Het programma voor en door ondernemers van ZZP tot BV. Ja, het thema vandaag is pensioenen en uh, we zitten op dit moment in 2037. We zijn 25 jaar vooruit in de tijd. En we zijn dus benieuwd, hoe, hoe, ja, hoe gaat het dan met, met ja, pensioenen, zo, met stoppen? In korte onderbreking, wat zie je goed uit. Ja, goed hè? <laughs> ja, dank je, dank je. De tijd die gaat mij zo voorbij. Um, we hebben aan tafel Margot de Becker. Margot de Becker is van Ondernemersplaza en ook van het Stoppersloket. En we hebben Tom Vroemen van Crowdabout Now. Um, Tom, Crowdabout Now, wat is dat? Ja, wat is dat? Wij zijn een uh, netwerkfinancieringsbedrijf en wij financieren ondernemers... Uh, wij voorzien ze van geld niet door middel van de bank, maar door middel van hun eigen netwerk. Dus als een ondernemer bijvoorbeeld 50.000 euro nodig heeft, dan kan hij naar de bank gaan. Maar hij kan ook misschien zijn 100 à 200 klanten en omwonenden inschakelen die hem een kleiner bedrag willen lenen. En dat hij op die manier zijn onderneming financiert. Het leuke daarvan is, is dat je ook nog heel veel aan dat netwerk hebt dat je natuurlijk vasthoudt. Ja. Oké, okay, en in, ja, we zitten dus in 2037. Dan, hoe kunnen we dat voor pensioenen gebruiken, dat crowdfunding? Ja, We hebben nu crowdfunding al tientallen jaren op de kaart staan natuurlijk en we hebben gezien dat het eigenlijk fantastisch werkt. Want al die mensen die investeren in die lokale mkb'ers, die weten heel goed hoe die bedrijven draaien, dus die kunnen heel goed inschatten um, of die bedrijven goed gaan of slecht gaan. En ook als ze wat minder goed gaan, dan kunnen ze gewoon ingrijpen door zelf een stukje omzet aan te jagen. Maar, maar is het dan uh, vooral uh, dat het nu uh, uh, in 2037 per branche of per gemeente, uh, net hier in Amersfoort, heb je hier een Amersfoortse... Uh, crowdfunding uh, speciaal voor pensioenen en crowdfunding speciaal voor de bouw, hoe, hoe, hoe moet ik dat zien? Nou, wat je bijvoorbeeld ziet is dat uh, in 2012 bijvoorbeeld, dan gingen mensen echt naar een pensioenfonds en daar zaten fondsmanagers en die gingen dat allemaal over beursfondsen verspreiden. Dat ging niet zo kreemd, goed in die tijd hè? Dat ging niet zo goed, nee, er nee. bleef niet zoveel over van pensioen volgens Ik weet het nog, want ik had we, ook Weet nog dat niks we toen nog hadden. aarzelden, dat, dat, dat mensen tot hun 67e moesten doorwerken en nu werken gewoon door, tot we niet meer willen. En toen kwam die Occupy-beweging en die zei, weg met de fondsmanagers, weg met de bankiers, we gaan het zelf doen. En zo rond die tijd is crowdfunding ook een beetje opgekomen. Dus wat je nu ziet, is dat mensen, die hebben een leningje uitstaan bij hun lokale bakker. Die hebben bij de Do It eentje. Die hebben er eentje in een internetbedrijf, ergens aan de andere kant van het land. Die hebben ergens in een kledinglijn, hebben ze gewoon allemaal 500 euro zitten of zo. En dat allemaal bij elkaar, dat zorgt ervoor dat ze gewoon een goede belegging hebben in totaal. Dat doen ze niet met hun hele vermogen. Dus, dus gespreid risico. Je kunt heel erg risico spreiden. Maar het leuke is, mensen kunnen zelf investeren en zelf kijken van... ik stop mijn geld in ondernemingen waarvan ik vind dat ze het geld nodig hebben. Dat ze er iets leuks mee doen. En waarvan ik denk, die ondernemer en zijn plan, daar heb ik vertrouwen in. Ja, zorgen voor elkaar. Ja, mensen zorgen voor elkaar en voor hun lokale maatschappij. Ja. Oké. Okay. Ja, en dan is er ook een stoppersloket. Hoe lang bestaat dat er in 2037 al? Nou, ik hoop dat dat in 2037 al zijn 25-jarige verjaardag viert. Zo, kijk eens. Ja. En, en, en waarom een Stoppers, stoppersloket? Moeilijk nou, wat wij, uh, wat wij bij de Kamer van Koophandel veel horen is dat we heel veel aandacht hebben voor starters. En dat dat ook heel goed is, want een goed voorbereide starter, uh, daar begint natuurlijk alles mee. Maar er komt ook een moment uh, uh, dat je wilt stoppen. Uh, soms is dat gepland, soms is het gewenst, soms is het ook... Uh, Ongewenst en gedwongen Het zijn allemaal hele verschillende situaties. Er zijn heel veel partijen die daar een goed advies in zouden kunnen geven. Maar die weten eigenlijk van elkaar niet wat ze doen. En de klant vindt die partijen niet. Dus er zijn heel veel hulpmogelijkheden, maar de ondernemer komt er niet bij. En dat zit nu allemaal achter dat loket ja. en het is wel fijn dat het ook landelijk is uitgerold en, en, en dat we ons niet meer schamen om te stoppen. Dat nee. we ook zeggen van nou, hè, als je start dan stop je ook een keer en uh, uh, er, zit dus heel, er zijn heel veel ja, manieren om, om te stoppen en, uh, ja, en die crowdfunding die zit ook volgens mij uh, bij jullie uh, achter dat loket. Nou dat zou mooi zijn als die ook meedoen. Want uh, op het moment dat je stopt, zou je ook weer uh, het geld wat anderen in jouw bedrijf hebben gestopt, weer vrij kunnen spelen. om nieuwe, uh, de nieuwe generatie weer op weg te helpen. Want dat had ik nog wel te denken met pensioen. ben je eigenlijk wel te laat. als je dan denkt, nou ik wil nu stoppen, ik kom bij een stoppersloket. En dan adviseren ze me, ja, je had pensioen moeten opbouwen. Of... Ja, nou dat is natuurlijk eigenlijk informatie die je aan de voorkant zou moeten krijgen. In ieder geval een stukje bewustwording. Um, als je nog maar heel kort te gaan hebt, dan is er natuurlijk ook weinig te repareren. Maar er zijn zeker creatieve manieren om dingen op te lossen. En door, ja, door dat in beeld te brengen, ja, kun je gewoon toch wel weer verder helpen. Okay. Maar ook opvolging in familiebedrijven en zo, dat zit ook allemaal achter dat stoppersloket. Ja, daar zit een stuk overdracht en overname in. Een stukje matching tussen iemand die graag wil stoppen en iemand die een bedrijf zoekt. We proberen ook de vliegende start te promoten. Het is vaak veel makkelijker om een lopend bedrijf over te nemen dan om helemaal vanaf nul te beginnen. Financiering van zo'n vliegende start is niet altijd makkelijk, maar dat wordt weer makkelijker als de stopper goed voorbereid is. Je zou er eigenlijk een jaar of vijf voor moeten nemen om ervoor te zorgen dat je je zaakjes goed op orde hebt. Want als er goed inzicht is in hoe een bedrijf in elkaar steekt, dan is het makkelijker om... En een opvolger te vinden, maar ook geld ervoor te vinden. En je moet dus eigenlijk al wat eerder naar het stoppersloket komen. Niet op het moment dat je zegt, morgen wil ik mijn pensioen. Ja. Als je slim uit... wil stoppen, dan moet je niet uh, om 12 uur komen. Okay. Nee, dan moet, ja, moet je plannen ook. Ja. Ook dat moet je plannen. Dat, dat moet je plannen. Ja, helaas. Ja. We hebben ook een primeur, heb ik begrepen. Hè? Want het, uh, het investeren, dat is natuurlijk best wel ingewikkeld. Hè? Dan moet je daar geld overmaken, dan moet je naar een rekening toe. Maar jullie hebben een nieuwe manier gevonden om te kunnen investeren. Kun je daar wat meer over zeggen, Tom? Ja, dat is wel leuk, want dat heb ik um, ook best deze week te horen gekregen, is dat nu Newsbyte en Duesum 24. Die hebben een stem- en investeer-app gelanceerd en ja. die zijn echt van plan, dat kunnen ze ook, want ik heb dat technisch zien werken, ook met ons systeem. Die zenden dus pitches van ondernemers, dat zenden ze uit, mensen kunnen dat thuis kijken en dan vanaf hun telefoon met een app kunnen ze, daarin, kunnen ze daarop stemmen. Of er investeren ook. Okay. Dus doe je het heel makkelijk en heel erg interactief. Maar daar vier je ja. dus ook nu het 25-jarig jubileum van, begrijp je? Ja, precies. Ja, precies ja. <lacht> en hoe, hoe bevalt dat? Wordt daar veel gestemd, zeg maar? Wat, wat, wat, hoe ziet dat eruit? Dat mensen. Oh, dat, kan je, oh, dat is wel gaaf. Zit je gewoon zo, ja, op de bank s'avonds in plaats van dat je. 100 je, euro je, je favoriete zender opzet... Uh, uh, ga je zeggen goh, ik heb eigenlijk wel zin om te investeren. Dus kijken wat, wat, wat ik kan doen. Kijk, het leuke van het hele concept van crowdfunding is dat je niet naar je private banker hoeft te gaan. En denkt van ik moet nu ik mijn geldzaken. Doel, oh. gaan, ja, ja. Ik moet nu mijn geldzakelijk gaan regelen. Um, en gaan kijken van wat rendeert voor mij het meest. Maar dat mensen eigenlijk gewoon on the fly de hele dag denken van dat is een leuke zaak. Daar kom ik elke maand een keer, maak mooie producten. Ik vind die ondernemers sympathiek. Daar wil ik in investeren. Of aan de andere kant dat ze een keer worden gevraagd door een ondernemer van ik heb nu wat geld nodig, ik ken jou goed, jij komt hier regelmatig, wil je me wat bijstaan? Ja. Dus een soort uh, telcel, maar dan uh, niet dan, dan verder doorgetrokken. Maar dan leuk. Maar dan ja. leuk. Ja. Ja, maar telcel is soms wel <laughs> ook hartstikke leuk. Maar moet je geen, ja. niet, want investeren vraagt om kennis. Hè? Dat is natuurlijk waarom die fondsenmanagers er allemaal waren. En, en waarom heb je dat niet nodig bij de crowdfunding? Nou, wie weet er nou meer van een lokale mkb-ondernemer dan de mensen die daar regelmatig hun spullen komen, kopen. Die fondsmanager of die klanten en die omwonenden. Ja, ik investeer ook al jaren in mijn, mijn favoriete bakker. Ja, dat is ook waar, ja, dat is zo ja. groot gewoon te kopen. Ja. Maar je zegt ook, je kan ook investeren in een bedrijf wat aan de andere kant van het land zit. Ja, bijvoorbeeld omdat je, het is bijvoorbeeld een webwinkel. Waar je spullen koopt. Dan okay. zitten ze veel fysiek aan de andere kant van het land. Of het is een bedrijf dat een product op de markt brengt. dat niet lokaal verkrijgbaar is. of een dienst levert die niet lokaal verkrijgbaar maar, is. Maar die internationale tak die jullie hebben opgezet. Uh, hey, kort, uh, nou ja, ik denk dat het nu een jaar of tien dat dat loopt. Uh, want daar heb ik heel dankbaar gebruik van gemaakt. Want ik ben uh, bijvoorbeeld dol op, uh, op surfen. En uh, ja, dat kan je het beste doen op Hawaii. Maar ja, daar hadden ze toch echt wel centjes nodig uh, om, om de juiste boards te ontwikkelen. En ik denk van nou, ik wil graag uh, mijn goede boord hebben en laat ik dat nou eens doen. En ja, dat deed ik dus ook gewoon vanuit mijn luie bank uh, even stemmen en uh, hupsigee. En dat is ontzettend leuk. En, en ja, dan heb je ook uh, meer gevoel daarbij. Dan, is nog okay. meer. dan heb je ook een beetje het idee of, of het een beetje je eigen boord is. Ja, want je hebt dat gedaan omdat je dol bent op surfen. En... Volgens mij zijn er maar heel weinig mensen dol op oliepompen of auto's bouwen of dat soort zaken, zeg maar waar nu je ja. pensioen in gaat. De auto's is natuurlijk altijd ja, wel. Ja, en hey, in 2012 hadden jullie geloof ik iets van 350.000 aan investeringen, sorry? Hoeveel een investering in 2012 hadden jullie ongeveer ja. 350.000, ja. hoeveel is ja, ja, ja. dat nu? Ja, je merkt nu wel, we hebben het laatst ook, uh, we hebben het laatst ook gehoord dat toch wel echt 10% van de ondernemingsfinanciering in het land eigenlijk gewoon van, die, uh, van dat soort investeringen okay. moet komen. Ja. Dat is heel erg mooi. Het moet ook niet meer zijn, hè? want het is natuurlijk wel. Het is natuurlijk uh, heel erg lastig wanneer het gaat om grotere bedrijven. En daar zit ook heel erg veel geld in. Maar wat wij heel erg mooi vinden, is dat het MKB. Gewoon nu. Op deze manier van het binnenhalen van investeringen heel erg verankerd is in hun lokale maatschappij. Ja, maar goed, mede door de crowdfunding is ook het, het MKB-bestand gewoon verviervoudigd. Bij, bij hè, de traditionele werkgever-werknemer, zoals je dat in 2012 had, dat, dat heb je nu bijna niet meer. Nee, Ik bedoel, dat is bij iedereen wil graag vrij zijn, zelf beslissen hoe die omgaat met vrije tijd, met werk en vooral doen wat we leuk vinden. En, en ook heel erg bewust zijn van dat we samen zijn. Het begint erbij met het gevoel van één BV Nederland, waar we alles in 2012 zaten we nog echt een beetje te emmeren van uh, we moeten bezuinigen. En, ja, ja en, en uiteindelijk zijn we daar toch heel, is iets heel moois uit voortgekomen. Mooi, ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor dit gesprek.